Het kan zijn dat je een domein hebt geregistreerd, dat je graag wil laten doorverwijzen naar een andere website. Nou, in deze video gaan we een redirect toevoegen binnen Direct Admin. Um, dat doen we door in te loggen bij Mijn WebEx, dan op diensten te klikken en dan het hostingpakket te selecteren. In dit geval is het hostingpakket de domein parkeerservice, maar in principe werkt dit op alle hostingpakketten. Um, nou, login bij Direct Admin. Ga vervolgens naar Account Manager en dan Site Redirection. En voer daar vervolgens een link in waarna de website dus moet gaan linken. Dus in dit geval wil ik dat ondernemingssucces.nl um, permanent doorverwijst naar pepix.nl. En klik ik op Create. Op het moment dat ik nu um, ja, mijn domein open, dan zie je al dat hij meteen wordt doorgestuurd naar pepix.nl. Mocht je de doorverwijzing op een later moment willen verwijderen, dan klik je hier terug in Direct Admin op het boxje en dan klik je op Delete. Nou, op het moment dat ik nu weer naar ondernemingsproces.nl ga, zie je dat de doorverwijzing is verdwenen. Nou, en op deze manier kun je dus via mijn PIPX een doorverwijzing instellen voor, jou, uh, ja, voor jouw domein.